Leuk dat je kijkt naar deze video. Kim gaat het verhaal vertellen. Ik ben vandaag de assistent. Dus Kim, ga je gang. Nou, uh, zoals we allemaal weten, is Henja uh, te zwaar. En ik ben nu een beetje onderzoek aan het doen hoe we er kunnen laten afvallen. Ja, maar om, ja, dus om af te laten vallen. Maar om een doel te hebben, moeten we wel weten hoeveel ze nu weegt. Ongeveer een half jaar geleden weegt ze 410 kilo. Toen hebben we op de weegschaal gehad. Omdat het gewoon lastig is om dat elke keer te doen, wil ik. Proberen om te kijken of je het zelf kan meten of die methodes een beetje werken. Want ik heb nu twee uh, formules gevonden op internet. Of het werkt, dat weet ik niet. Maar ik heb er twee gevonden. En als die een beetje overeenkomen, dan geloof ik wel dat het ongeveer klopt. Dus we gaan ook beginnen met het meten. Met de... Meeplint en ik heb een rekenmachine, want dat is fijner dan een telefoon. Uh, wat wij hier gaan doen is uh, vol, kind volgen, natuurlijk met Henja, en dat gaan we ook doen in combinatie met Oerbalans van Eco Style. Zij hebben een voeder en dat is Oerbalans, en daar zouden alle vitamine en mineralen in zitten die ze nodig hebben. En dan kan je dus je brok mee vervangen, wat voor Henja natuurlijk op dit moment ideaal zou zijn. Dus ik ga het even eruit halen. Oh een hele emmer van gehad. Ja, Veronica vindt het een goed idee. Niet doen! Ik ga buiten de stal zitten, moment. Dan moet ze natuurlijk even kijken. Daar. Ze is een paard. Nou ja, ze weegt minder dan 600 kilo. Ze weegt 450 kilo ongeveer. Dus ze moet ongeveer... Ja, verhoogde belasting of een normale belasting, Nou, doe maar normaal. Dus ik denk 90 gram ongeveer hebben. Oh, zo, 90 gram. En de maatbeker tot het meetstreepje bevat 70 gram. Dus dan gaan we deze eens even openmaken. Zo. En een maatstreepje zoeken. Nu, Als je niet ziet, zie ik het ook. Ik zie geen maatstreepje, maar Karon, die heeft niet. Nee, wacht dan, ga weg. Nee. op, op, op, op, op. Rona heeft er in ieder geval heel veel zin in. Zo, Dan ik laat ze. Volgens mij vinden ze het lekker. Nou, ja, hoeven we in ieder geval niet aan te vullen met dit Nou, we gaan aan de slag. Goed, Kim is nu aan het invullen iets. Ik heb geen idee wat, maar dat is ze aan het doen. Uh, ze is nu opgemeten en nu ga je rekenen, toch? Ja. Het uh, ideale lichaamsgewicht is 4,88. Eh, uh, 3,88. Dus als er gewicht nu 410 zou zijn, dan zou ze 338 moeten zijn. En als er gewicht nu 460 is, dan moet ze... 388 zijn. Moet sowieso 72 kilo vanaf. Ongeacht wat ze nu weet. Ongeacht wat ze nu weet. Oké. Okay. Ik heb dus weer een meekleed. En. Nou, we zijn natuurlijk alweer vijf maanden verder. Uh, voordat, nadat we zijn begonnen met eco-stijl voeren en um, ja, zoals je kunt zien is Heenja heel erg veranderd in haar vet en uh, <laughs> ze heeft minder vet op de buik en overal eigenlijk um, en ik ga dus nog een keer meten want ik heb mijn Bucas meetlint weer uh, gepakt en als ja even blijft staan dan ga ik even meten dat Heia nu uh, ongeveer 430 kilo is en dat betekent dat ze al 40 kilo, uh, 30 kilo is afgevallen. al eigenlijk een super groot end en dat in vijf maanden en we hebben echt alleen maar de vervoer aangepast. We hebben niet de training aangepast ofzo, dus daar uh, zijn we heel blij mee. Je hebt nu kunnen zien dat Henja in 5 maanden tijd 30 kilo is afgevallen, dus dat is best aardig. Het doel was 70 kilo, alleen heeft Henja wat problemen gehad met haar benen, niet heel ernstig, maar ze liep niet helemaal rad. Dus het gevolg daarvan was dat de training niet heel stevig kon zijn. Gelukkig is alles nu wel in orde en kunnen ze er weer flink tegenaan, dus de laatste 40 kilo die zullen er vast ook nog wel afgaan. Uh, ze heeft dit dus bereikt door middel van het gebruik van alleen maar eco-stijl en dan de oerbalans. Dat is wat zij per dag uh, aan uh, brok krijgt. voor is alleen ruw voor. En ze doet het er heel goed op. Ze is fit, ze is gezond, ze is vrolijk, ze is blij, ze kan haar werk goed aan... Dus het is zeker een aanrader dat op het moment dat jij een te zware pony of paard hebt om dan te kijken naar hoeveelheid oerbalans dat paard nodig heeft. Daarin zit alles wat je nodig hebt aan voedingsstoffen, vitamine, mineralen, de hele rattenplan. En dan kun je dus dat als vervanging gebruiken voor brok. Zo hebben we het in ieder geval bij Henja gedaan. Mocht je twijfelen, raadpleeg dan natuurlijk altijd even een dierenarts. Maar bij Hena is het fantastisch gegaan. En zij blijft in ieder geval op de oorbeland. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zie je heel graag in een volgende video. Vergeet niet te abonneren. Heb je nog vragen? Kun je ze hieronder kwijt? En dan zal Hilde van EcoStyle zeker nog even kijken en het een en het ander beantwoorden. Wat je ook kan doen is een mailtje sturen naar EcoStyle. Die gegevens zet ik ook hieronder. En dan kunnen ze je ook verder helpen. En anders hebben ze zelfs nog een telefoonnummer. En dat kun je op hun website vinden. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!